Grote sportscholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Er is veel concurrentie. Sportssociëteit Reuvers in Meunstelijn lukt het om zich al 25 jaar staande te houden. Ze vieren deze week dit jubileum. 25 jaar, dat is een lange tijd voor een sportschool. Is het zeker? We zijn in 1990 gestart. Ja, 25 jaar geleden was dat natuurlijk een, een, een branche die net opkwam. Ja, inmiddels is dat veranderd. Maar uh, we doen het nog goed in het Munstergeleense, dus daar zijn we trots op. Ik ga de familie Reuvers van harte feliciteren met een uh, 24 jarig bestoom. Ik moet zeggen, ik kom hier sinds 4 jaar en ondanks dat ik misreken hier ben, ben ik toch van harte welkom. En ik moet zeggen, ze zijn altijd even aardig, even leuk en zeker de luid met me, je sport Allemaal even aardig, diverse plumage, diverse leeftijden, maar altijd welkom. Wat is de kracht van deze sportsociëteit? Nou, we hebben sowieso wat, wat verschillende disciplines. Dus we, we werken veel met groepslessen, met fitness, maar ook met uh, fysiotherapie. Daar is eigenlijk een stukje de oorsprong in gekomen. Daarna hebben wij ons natuurlijk uitgebreid tot een echt een goed multifunctioneel fitnesscentrum. Waar bij onze klanten wel een hele belangrijke plaatsen nemen. Dus een stukje sfeer, sociale contacten. Ja, maar ook het sporten is natuurlijk een belangrijk onderdeel in het geheel. Hallo, ik ben Dave Swiatalski. Ik werk als fitness- en groepslescoördinator. Daarnaast ben ik personal trainer, doe ik in de fitness, arbeid verrichten en geef ik groepslessen. Dan hangt hier een hele mooie foto op. Kun je daar wat over vertellen? Ja, die foto dat is genomen in 1991. Toen waren wij net open en toen zijn wij met ontbijtfitness begonnen. Dat was ja, helemaal niet bekend. Dus we, we hebben toen gezegd dat we iets kunnen combineren met sporten en ontbijten voor dat mensen gaan werken. Nou, die hebben we toen een foto uh, is er gemaakt in het zwembad. Dus er is alles heel voorzichtig in dat zwembad gezet. De tafels, de fiets, boven op het water geplaatst enzovoorts. En dat ja, was natuurlijk een hele spannende aangelegenheid. En die heeft later in de krant gestaan als een uh, zeer... Prominent en iets nieuws in de, in de fitnessbranche. Goedemorgen, ik ben Suzanne Wagener. Um, een hele gezellige club waar ik drie tot vijf keer in de week kom spinnen. Uh, lekker vetsen met z'n allen, altijd heel gezellig. Um, ja, ik Kom hier heel ger. En voor wens je een, een uh, van harte proficiat met een 25-jarige beleid. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ik ben horeca medewerker en receptiemedewerkster. Ja, en de klassikale klassieke les is eigenlijk de hoofdmoot hier. Hè? Ja, ik moet zeggen, tot, tot fitness natuurlijk ook. wel. We hebben een grote fitnessruimte, dus er wordt heel veel fitness, wordt ook heel specifiek nog gewerkt, zowel vanuit de fysiotherapie, maar ook vanuit de sport. Maar daarnaast zijn groepslessen wel een belangrijk onderdeel. We draaien meer dan 50 uur groepslessen in de week. Van harte gefeliciteerd, top. Bedankt voor het leuke sporten, verzweet hier gedaan, maar ook voor de gezelligheid aan de bar. Op tot de volgende 24 jaar. En welke les heeft nu de meeste belangstelling? Nou, als, ik het, als ik het optel, dan zitten we met de spinninglessen op dit moment wel tegen de 15 uur per week. Dus dat is toch wel een, een belangrijk item. Aparte ruimte, goede muziek, goede instructeurs. Dus. Ja, spinnen is eigenlijk ook iets wat, wat door de jaren heen overleeft. Ja, bij ons wel. Dat is, uh, dat is, soms is het wat verschillend als ik het in het land hoor. Maar wij hebben echt uh, de spinninglessen echt nog vol in het rooster staan. Dus uh, ja, daar zijn we blij mee. Mijn naam is Gwen Geel. Uh, de meesten kennen mij van de Bali. Ik werk uh, zowel in de horeca als, uh, als in de sportzaal. En op uh, maandag en vrijdag geef ik de Club Battle les. Als je dan kijkt, vroeger, 25 jaar, 20 jaar geleden, kwamen de dames in glimmende, vleurige, kleurige pakjes. Dat is veranderd, hè? Ja, de, de kleding is natuurlijk veranderd, Zo slecht zijn als dat niet zo zou zijn. Maar ook de, de groepslessen, de variëteit in, in lessen is ontzettend uh, veranderd. Er zijn heel veel verschillende soorten lessen. Vroeger waren er misschien drie verschillende lessen. Ja, dus dus zegt dat in 25 jaar tijd, ja, heel veel gebeurd is in die, in die fitnessbranche echt een professionele branche geworden. Mijn naam is Vanessa Habert, ik ben instructrice. En ik geef op donderdagavond de bodypump en de pilatesles. We hebben 25 jaar Reuvers. Zitten. We pakken deze week de hele week met festiviteiten. Ja, we gaan nu op dit moment om 10 uur met de spinning beginnen. Dat is de eerste activiteit. En de hele week gaat door. 25 jaar Reugels in Muntseverleen. Daar zijn mensen die, hebben echt, die zijn nu nog hier. En die zijn als eerste ingeschreven. En Daarna zijn er heel veel gekomen waar we heel blij mee zijn. En dit moment willen we met jullie even samen pakken. Ik wil jullie danken voor de mooie momenten in 25 jaar. Ik wil jullie danken voor de super inzet. En ik wil jullie danken ja, om mee te werken, om een geslaagde week te maken. Boos! Ja, boos.